Als ja, je een goede collega bij je hebt op de auto, dat maakt de, de dag ook fijn. Uh, plezierig. Dus je weet wat je moet doen. Je kan het samen met een collega. Ik vind, ik vind dat persoonlijk het fijnst om met iemand samen te werken. Als ja, je gewoon op dezelfde golf zit, qua humor en al. En je overal uh, algemene dingen kunt uh, praten en zo, dat uh, is wel fijn. Met een vrouw op de wagen, je krijgt veel meer voor elkaar. Echt veel meer voor elkaar. Je komt bij klanten, als twee mannen eraan komen dan zeggen ze ja, de container staat daar. Ja, haalt hem zelf maar met een vrouw erbij, dan, ja, dan loopt de klant veel harder en ja, hoeven wij uiteindelijk minder te doen. Kijk, je, je werk is natuurlijk serieus en dat doe je ook serieus, maar om de dag door te komen, ja, je zit toch negen uur zit je met elkaar in die cabine en je moet het wel met elkaar doen. Dus ja, dan is het wel heel belangrijk als je een hele leuke collega hebt waar je ook ontzettend mee kan lachen. Een dag vliegt voorbij. En dat is heel belangrijk in ons werk. Hè? Want ja, ga je met tegenzin naar je werk dan moet je gewoon een ander werk gaan zoeken. Een goede leraar is een hoop